Hallo, we gaan vandaag binnen. Eerst andere skin. Boom, bam, ba, ba, da, ba boom, pow. Oké, is ook klaar? Wat heb je nodig om te winnen? Goede wapens. Waar krijg je een goed wapen? Tasjuis, shotgun is. Oh, fuck, het is hier druk. Oké, okay, geef mij deze kist. Lopen. Nice! What the fuck? Oh. Oh. Ah. Ah. Het is bij de hier. Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oh brother, this guy stinks! Oké, okay, laten we dat snel vergeten wat daar gebeurde. Het was geen succes. Dus wat nu? Dat is juist! We gaan terug! Ok, plan is... Landen! No! No, don't do Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee! Oké, okay, dat ding is geen succes. Laten we naar een rustige plek hier gaan. Staat ik? Get ze. No. Wat is hier eigenlijk nog nooit geweest? Het is hier ook lekker rustig. Net bij kat gebeuren. Maar ik zie een shot What the fuck was dat? Waar kan ik hier naar binnen? En spam! Nou, is rustig man. Shit. Oh. Oh, hello here! You guys, what the fuck is this? Ik kon niks doen! This is fucking bullshit. Wat is dat? Hier is het ook druk, hè? Het is overal druk. druk, druk. druk. Jij tieft op, ik land hier. Niemand wil dit, wat is dat? Bruh, bruh. Hallo? Wat deed die kerel? Hij heeft me één keer geraakt. Kom naar buiten. Hi, how are je. Ik heb hem geraakt. Ik heb hem geraakt. Get out. Wegwezen. Kortschoten. Er rent er iemand. Hij ziet me niet. Hij ziet me niet. Hij ziet me. Hij Hallo? Ben jij echt? No. Kom ah. hier man! No, wat doet dit? Wat doet dit kind hier opeens? Wait. Hey dit! Ah. Laat me eruit! Guys, thanks voor het kijken video. hopefully vond het leuk. Ik niet. Doei!